Heb jij als ondernemer moeite om in het Engels te spreken of te presenteren? Redding is nabij. Welkom bij 7D-TV. Is jouw Engels al top? Gun jezelf. Get it? Top. Gun jezelf nog meer plezier in het Engels. Join me, Buffy Duberman, at communicationnation.com. Your new home for coaching, community and confidence in English. Ze is mijn gast, Baffi Doebelman. Baffi, wat leuk om jou weer in de studio te hebben. Ja, heerlijk uh, om hier te mogen zijn. Welkom, ja. welkom. Even, even, even één vraag om te openen. Ik heb natuurlijk ja. enorm geresearch, want we hebben elkaar weer een ja. tijdje geleden aan elkaar gesproken. Ja. Uh, heb jij Tom Cruise echt gekust? Ja. Ja, yeah, ik was heel jong. Um, hij was een allereerste film, Risky Business, aan het filmen in de mm. buurt waar ik woonde. En mijn moeders vriendin, het was haar huis waar het gefilmd was en ja. ik had een tussenuur op school. Mijn moeder zei, hé, hey, zullen we even langs de filmset gaan? Misschien is het leuk dat je dat even ziet. Ja, leuk. Dus ik was gegaan en ik zag een heel vrolijk man die was koekjes aan het bakken in de keuken. En dat was Tom Cruise, maar ja, ik, ik heb hem nog nooit eerder gezien. Niemand kende hem. Nee. En die, stier, die leuke cateraar heeft mij een rondleiding gegeven. En dan, uh, we zaten op zijn bed en ik zou het nooit vergeten, het was dag, overdag. Maar in zijn slaapkamer zat hij uit als het nacht was. En daar vond ik zo waanzinnig, zo'n idee, dat je had een nachtgevoel over. En dan ging ik weg en een hele dikke kus en een knuffel en leuk. En dan, toen kwam die film uit. En hij was de ster, maar de hele tijd zei ik tegen mijn moeder, die daar kan heel goed acteren. <laughs> ik dacht de hele tijd, hij was de chef kok of zo. <laughs> ja. dus, dat, maar, dus dat is meteen een korte introductie van Buffy Doeberman, opgegroeid in Amerika, Amerikaanse. Ja. Ja. Altijd wel gebleven ook eigenlijk. Je bent, een ja. soort, je bent Nederlander geworden, maar je bent ook Amerikaan gebleven, hè, toch? Ja, ik heb twee uh, paspoorten. Oh, jij hebt nog twee paspoorten? Ja, en Hart oh. heeft vier kamers en ik heb twee paspoorten. Hoe lang ben je al hier? 31 jaar. Mm. Uh, en voor die paar mensen die zitten te kijken en die nu al twee minuten heel de, denken van wie is dit? Wie is I dit? Hoe, hoe leg je dat in korte uit? Um, ik uh, ben de personal English coach van uh, Fabulous People en ik ben course creator en schrijver en consultant en ik uh, mijn missie is om dat, eh, dat we dit eng uit Engels halen en we noemen het gewoon Els. Dan is Engels gewoon Els, zonder ja. eng. En Els is heel leuk en Els is super, super nuttig. En, en. Els, dat is kort voor Engels. Nee, maar als je hebt de woord Engels. Ja. Je neemt, als Engels eng is voor jou, je neemt eng weg en heb je gewoon Els. Elsie is leuk. That's my humor. De belangrijkste reden dat ik je heb uitgenodigd, straks ook nog meer weten, maar het belangrijkste, beginnen bij het belangrijkste, de communication nation. Ja. Uh, als we dit uh, publiceren, deze video, dan is het zeg maar, brand new, net open. Ja. Als we dit opnemen, oh. is het nog, het is nog gesloten, dus ja. voor jou super spannend. Ja. Wat is het? Vertel, want je ziel en zaligheid zit erin, hè? Ja, ik heb er drie jaar <coughs> aan gewerkt. Uh, het is begonnen met, uh, ik krijg zoveel verzoeken voor personal coaching. Ik heb heel veel klanten die zijn ceo's of uh, vaak in, in de media en mensen horen een verschil in hun, in hun engels en ja. dat willen ze ook en uh, ik krijg heel veel verzoeken maar ik kan niet iedereen uh, helpen en niet iedereen kan investeren in personal coaching nee um, want je bent niet goedkoopst goedkoopste ook nee nee i'm worth every penny <laughs> uh, to, i mean can you put a price tag on confidence nee. no dus <laughs> um, dus ik dacht ik, ik neem alles wat ik weet, en ik ga dat gieten in een prachtige, leuke, echt Buffy-style uh, vormgeving. En ik heb, uh, long story short, ik heb er drie jaar aan gewerkt, en het is de wereld's first, zoiets so bestaat niet in de wereld, maar de allereerste in de wereld, een membership platform, en een community, en an een app, alles over Business English. Maar er zit ook een hele groot stuk in mindset coaching, dat vind ik ook heel belangrijk. Ja. Dus het heet Communication Nation, en we hebben de Vocabulary Valley, om hoe je je woordenschat kan uitbreiden, de Grammar Gateway, we have um, presentation playground, because I want you to play. Let's put the present back into presentations. Er so zitten meer dan 100 video's in, quizzes, live events. It's nou ja, I mean. ik, heb, ik, mag, ik mocht een kijkje nemen. Yeah. Uh, I'm, a, I'm a member, lucky, yeah. lucky me. Welcome. Nou ja, sterker nog, ik moet je eerlijk zeggen, en dat is misschien wel het grootste compliment wat ik kan geven. Het is niet eens een betaald interview trouwens, hè. maar ik was gisteravond was ik uh, mee, een beetje mee te spelen. En toen dacht ik, ik ga hier echt een keer goed voor zitten, want yeah. uh, uh, ik heb er dus ook echt wat aan. Want ik heb natuurlijk ook, oh. ik, weet je, ja, maar ik heb ook flink op oh, keren per jaar oh. dat ik in het Engels dingen moet doen. En mijn yeah. Engels is verre van perfect. Dus yeah. ik, me ik merkte met een scene een soort honger. Yeah. En dat had met name te maken, en dat, dat pet je af, dat, dat uh, heeft te maken met het kwaliteitsgevoel. Want ja. ik, je, je, je, je komt natuurlijk binnen en je krijgt meteen jou voor je snuffert met ja. een welkomstvideo. <laughs> Le, vertel eens hoe je die video's hebt gemaakt. Want dat zijn geen uh, mobile phone, ik maak even filmpjes. Nee nee, nee, nee, nee. Ik heb uh, anderhalf ton zelf geïnvesteerd. Uh, al mijn geld zit daarin. Ja. Ik heb uh, ja, jaren uh, uitgeschreven <coughs> met mijn, dit is echt mijn legacy, dit is echt mijn visie. Het is leren met een lach, mijn Humor is heel belangrijk, yeah, yeah. maar ik ben ook een expert in mijn, in mijn vakgebied. Yeah. Maar hoe kun je dat combineren in een heel mooi, interessante jasje? Um, door deze hele korte filmpjes, die zijn allemaal onder de vijf minuten, denk yeah. ik, in een tv-studio in Deventer opgenomen. Um, ik heb uh, geweldige jongens gevonden die mijn humor snapten. De, ze heten de mannen zonder pak. Um, <laughs> en ze snapten mij heel erg goed. En... Um, het is heel belangrijk om een partner te vinden die jouw visie kan, kan uitbeelden. Yeah. And, um, met met greenscreen, hè? Met green so Dus er, example, zitten allemaal, er zitten yeah. allemaal decors achter, yeah. maar echt gewoon professioneel. Yeah. Waardoor hey, jij in betal, alle werelden yeah. staat en yeah, zit... Yeah. Yeah, ja, dus, for, for example, the writing well. Ja, yeah, well, <laughs> zit je in waterput. Op een waterput. Je kan op een professional manier. <laughs> maar the writing well, ik kom omhoog uit een put, out of the well. Because I want you to write well, and it's a well, and it's a put. Dus er zitten heel veel taalgropjes in en alles gaat heel snel. Alles is titel in het Engels, yeah. dus je kunt het ook volgen. We hebben ook, uh, alle video's zijn ook uh, podcasts geworden, dus je kunt ook luisteren naar de audiofragment, je kunt ook de transcript lezen, je kunt daarna ook een quiz doen. We hebben uh, online coaching iedere maand met mij. We hebben ook live events uh, bij Boom Chicago in Amsterdam. It's Fabulous. Oké, okay, dus het is meer dan een cursus met, met fixed materiaal, wat ik tot me kan nemen. Je hebt Want dagelijks je... contact met een English coach in de forum. Je kunt alle vragen stellen. We hebben mensen die, die zijn daar om jou te helpen. It's learning with, with coaching. Oh, je doet het echt met een team? Ook. Ja. ja. En jij zit er zelf ook live nu en dan in? Ja. Ja, zeker. Ik heb iedere maand... Um, ik begin met de kick-off, de welcome party. Want dit is ook een andere soort... Uh, ja, je hebt iets heel slims gedaan met... Yeah. Ik kan niet het hele jaar door nee, zomaar lid nee. worden. Hè? Het is heel exclusief, uh, maar wel betaalbaar. Dat is, uh, Daar gaan we het zo meteen yeah, over hebben. Yeah. Het blijft de ondernemerskanaal natuurlijk, CWD-TV. Yeah. Maar je kan maar een paar keer per jaar kun je kun kun je, kun je meedoen. Ja, we hebben launchweek drie keer per jaar. En uh, uh, in de launchweek is de prijs lager de eerste twee dagen en hoe meer je aan jezelf twijfelt ben ik het waard hoe meer de prijs omhoog gaat van ook dat mindset i want you to believe you're worth investing in mm -hmm. en we beginnen met de, de, de waarde van de cursussen is boven de 3000 euro als ik ze los had verkocht yeah. maar we beginnen met een ridiculous i mean it's ridiculous een lage <laughs> prijs van één jaar is 179 100. Goed 79, zeggen nu, hè? <laughs> no, less than 200 euro <laughs> voor één jaar of 99 voor een half jaar, voor de eerste twee dagen. En dan gaat het omhoog. En dan bij de tweede lancering, een paar maanden later, gaat de prijs omhoog. Want we hebben, we, we hebben meer lessen die we gaan uit... Uh, Ik wou zeggen, om, uh, want het blijft zinvol om langer member te blijven. Zeker weten. Zeker weten. Iedere paar weken komen nieuwe lessen aan, nieuwe features, nieuwe quizzes... Nieuwe modules, nieuwe cursussen, zeker weten. Uh, je hebt vast zitten rekenen als jij anderhalve ton eigen geld ergens ja. in douwt. Dus dat is echt geld wat je, je zelf hebt verdiend. Ja, nee, Mijn ik heb altijd net hebben hebben over, zeven ik, maanden niks gegeten. Ja, ja, ik zie het aan je. Ja, nee, maar jij verdient bakken met geld, dus je kan het wel betalen. Nee, maar ik vind, ik, bedoel, ik ondernemen is gewoon wat. Als je echt ergens in gelooft, dan stop je er ook eigen geld in. Dus dat is wel ja. een soort bewijs dat je er ja. echt in gelooft. Maar dan heb je ook zitten rekenen van wanneer kom je uit of zo. Wat zijn je verwachtingen? Uh, hoeveel mensen uh, member gaan worden van de Communication Nation? Nou, het is, it is. Uh Heel fijn als ik een soort break-even kan doen in de eerste of de tweede lancering. Kijk, we beginnen ook met een wachtlijst. Dus door die wachtlijst, ik heb een... een oh, sorry. oh ja, nu moeten we helemaal opnieuw beginnen. Goedemiddag. Nee, oh, nee, nee, nee maakt nee, maak niet uit. Um, ik ben ook uh, terug naar school gegaan om te leren... hoe do you build a global membership community? Ik wilde iets... Ik wilde leren. Ik hou van leren. En um, ik heb ook een runway gedaan van drie maanden promo... Voordat de open opengaan. Dus het is al een enorme hype. Er zitten al 400 mensen op de wachtlijst. En dat groeit met de dag om naar binnen te mogen. Ja. En, um, en ik heb ook heel leuke promo-filmpjes. Echt uh, super leuk. <laughs> ik zag je grandma-filmpje. This is Buffyland. And uh, people love it or they hate it. And it's a beautiful ja. filter. Want de juiste mensen vinden mij altijd. Ja, dat is denk ik ook wel... Jij hebt ook wel een profiel dat als zolang de meeste mensen jou maar tof vinden... Uh, ik weet, je, ik weet wel dat ik in het begin toen ik ging spreken... op podia stond en zo. Dan had ik een beetje hetzelfde probleem. Dan had ik altijd zeg maar, van, van 95% van de mensen... die vonden mij super tof. Yeah, maar 5% ook. die vonden mij ook super irritant. Yeah. Uh, dat moest ik, in het begin moest ik daar heel erg aan wennen. Maar nu weet ik het gewoon. Oh nee, ik, ik, uh, ik omarm mijn, mijn haters. Want yeah. Ik wil niet iedereen pleasen. Nee, nee. The, the right people, they're not my people. Heb je daar last van trouwens? in het online Want jij bent actief online. Hè? Yeah. Insta met name heel mm. veel hè, doe yeah. je. Yeah. Uh, heb jij inderdaad last van, van die, van die heten? Van die, van die, dat je flauwe oh, opmerkingen krijgt, van we doen niet zo irritant. Of, tuurlijk. Je spreekt niet eens goed Nederlands. Hoe durf je ons Engels te leren? Oh ja, dat. Oh, of course. Ga eens terug naar je eigen land. Um, absolutely. Absolutely. Maar dat doet je niks? Nee, hoe ouder ik word, hoe minder ik daarom geef. Ik geef um, heel veel, uh, uh, van heel, heel weinig uh, mensen en dingen. Uh, hm. Dat raakt me steeds minder ik vind het en, wel mooi dat jij uh, ik gebruik een. Uh, weet je ook niet maar ik ben stiekem eigenlijk een soort fan over jou oh, nee. ik heb niet vaak ik heb niet vaak dit soort fangesprekken want ik heb er een broertje oh. dood aan nee maar ik, jij hebt ooit een, ergens geschreven of gezegd van over ouder worden yeah. van ik zie het leven als een game ja yeah. uh, en elk jaar kom ik een level hoger Ab, i'm at level 55 almost i'm De, so excited er yeah. zijn best wel heel yeah. veel mensen van onze leeftijd zo'n yeah. beetje yeah. Uh, die heel veel moeite hebben met ouder worden hè? Oh, nee, what jij what niet think? hè sweetheart we are not old we've just been fat. Longer, That's it. dat is het. Dat is het. Wat een geschenk dat wij dit mogen doen. En dit is, is: na mijn 45ste is, is alles veranderd. Het is echt de mooiste, mooiste tijd van mijn leven. Hoe kan dat dan na je 45ste? Ja, omdat ik meer mezelf geloofde. En ik ga veel minder aandacht aan dingen die mij niet uh, moeten boeien. Mm. Dus de aandacht van mensen, die, uh, uh, die opmerkingen die ik krijg. Ik ben echt heel transparant. Al mijn foto's, die zijn al, ook allemaal aan filter. Je ziet mijn grijze haar, je ziet ja. mijn misschien. Dit no, is niet tekenen in. A ik ben echt super. Um, I don't hate myself. En ik denk als je begint iedere dag met wat fijn dat ik hier nog een dag mag zijn. In hoeverre ben jij. Uh, uh, wat je zegt, Kalf, ja, ik ben geen juf Engels. Nee, uh, dat is de eerste zin in mijn LinkedIn-bio. Yeah. Not an English teacher. An If English you're looking for one, go somewhere else. Yeah, exactly. Yeah. Maar wat ik... Jij bent ook een soort... Ja, ik, ik heb zo'n jeukwoord coach, maar ik kan, jij ja, bent ook wel iemand ik ben een coach. die. toch? Ja, en mensen noemen mij ook een life coach nu, dat is ook sinds uh, een paar jaar. Maar <hijst> het is, ik ga het over communicatie. En ik heb ook veel native speakers als klanten, mensen weten dat niet, maar ik heb klanten in L.A. en uh, in Engeland, waar uh, ik help ze. Uh, als Engels je eerste taal is, betekent niet. Dat je een podium kan pakken. Het betekent dat, niet dat je ja, ja. goed genoeg voelt om dat promotie eh, te vragen. betekent niet dat je echt in gesprek wil gaan over moeilijke dingen. Ja. Het is veel meer dan taal. Het is ook over zelfvertrouwen. Het is over mindset. Maakt niet uit hoeveel woorden je, je weet. Als je niet goed over jezelf voelt. Ja. Je gaat ze niet op een maximale, optimale manier uh, gebruiken. Um, Communication Nation gaat ja. dus in februari. Uh, live. Kan het mislukken? Yes. M mislukken voor mij is niet proberen. Ik heb het geprobeerd. Ik heb alles ingestopt. Ik, heb, uh, ik doe ook een gratis webinar de dag daarvoor. Voor mensen die benieuwd zijn, ze willen echt yeah. even kijken achter de scherm. Hoe is het? Um, for me, true failure is not trying. If I try and I fail, I've already succeeded. Yeah. Want ik durfde iets te doen wat nog nooit iemand ooit heeft geprobeerd te doen. Zie kom ik een beetje in de klem met mijn Nederlands. Hm. En dat is ook iets, omdat ik in de media Nederlands moet praten, wat ik nooit anders doe. Alles wat ik doe is Engelstalig. Thuis ook? Ja. Oké. Okay. Ja. Dan, dan... Um, We're on the same team. Van alle problemen wat mensen hebben met de media in het Engels of ze willen en, en uh, iets ja, heel ja. moois. Heb jij in Nederland? het Nederlands? Precies, dit is nu gaande in het ja. Nederlands, dus ja. soms kom ik ook niet uit mijn woorden. Dus ik, ik weet heel goed is als je superslim bent, super professioneel, super grappig en dan moet je dat doen in een andere taal, dan voel je soms niet echt jezelf. Dus mm -hmm. ik weet er alles van. Uh, hoe ziet je klantenportfolio eruit voor zover je die mag delen? Want ik ben het altijd wel. Het is wel een tijd geleden. We kennen natuurlijk allemaal de oude de, de, de, de, de, de noemen ze wat? Die iedereen wel kent waar je mee gewerkt hebt. Ik ben Kloosterman van uh, Rituals. Uh. Yeah. Um, uh, Rico Verhoeven, Linda de Mol, um, uh, ook zangers so en zo, muzikanten. Marian Speer, ja, yeah, Danny Vera, Ik schrijf met Tim Knol, Raccoon. Ik ben heel wel in in de laatste uh, tijd met de nieuwe Raccoon-album. Maar je schrijft dan mee ook? Ja, nou, ze komen met hun teksten en ik ik Het is een soort Kill Your Darlings. Let's look at the the beste. Woord. Yeah. Ik, ik geef heel veel feedback, woord per woord. En het is, um, je maakt een heel mooi uh, recept. En wij gaan iedere ingrediënt afwegen. Echt, hoeveel gammetjes heb je nodig van dit om echt jouw idee uit te beelden. Dus mm. mijn leven is geweldig. Dus ik kan beginnen met, uh, met een CEO. En in de avond zit ik bij Rico Verhoeven aan de keukentafel En daartussen ben ik met uh, uh, Tim Knol aan het appen over zijn uh, nieuwe liedjes. Het is um, a dream life. Het is mijn dream. Ja. Ik, ben, ik ben begonnen bij de nonnen van Vughten en Regina Chaley. Ik heb ja. daar elf jaar lang gewerkt. En ik was weggegaan om mijn droom te volgen. En die droom is? Dit is mijn leven. Hmm. Maar ik. waar is, is het fijn om met dit soort. Wat maakt het zo leuk om met dit soort mensen, bekende mensen, creatieve mensen die in ondernemersland op hoog niveau. Uh, wat, wat verenigt ze? Wat maakt die groep zo interessant? Die zijn super gemotiveerd, ze hebben weinig tijd, dus ze willen de ze resultaten snel zien. En de pressure is super high. Dus ja. je, wil, uh, je wil alles echt super goed doen. Want je bent gewend om dat in je eigen taal te doen. Dus mm. de, de eisen zijn super hoog. En daarom heb ik in Communication Nation, je ziet ook zelf, de ontwerp, alles klopt. Het is perfect. Het is zo ja. so next level qua design, qua look and feel, qua features. Het ja. um, is niet, ik film het met mijn telefoon en ik gooi het op YouTube. Nee, nee. This, is, this is next level coaching, want dat is wat mijn klanten verwachten van mij. Ja. ja, en je maakt jezelf schaalbaar, want dat is ja. natuurlijk wat je in feite Eindelijk. doet. Eindelijk. <laughs> <laughs> ja, heb je druk? Heel druk. Hoe doe je time management? Um, ik heb een calendar bodyguard. Dat is mijn uh, lieve assistent uh, Karen zij uh, schrijft ook in wanneer ik uh, vrijheid heb en ik heb uh, iets uh, ben iets begonnen twee jaar geleden en dat was een van de mooiste zakelijke beslissingen ik werk heel hard voor vijf weken en dan neem ik de zesde week helemaal coach heb ik geen afspraken dus iedere vijf weken heb ik een week vrij waar ik heel veel kan schrijven uh, ik boek een hotelletje op het strand ga ik uren lopen komen heel veel Ideeën. Als ik wandel, krijg ik heel veel ideeën, schrijf ik allemaal uit. En mijn team, die, die hebben er spijt van, want na zo'n week bel ik ze op met... Hey, guess what, I th this is coming, a mastermind in New York, en this, and this, and that. Dus, ja. Um, yeah. Hoe groot is je team? Nou, ik heb drie uh, PA's. And, um, drie PA's? Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, maar die, die hebben allemaal een andere functie. Dus oh. ik heb een head, head, of, head of sales. En zij heeft ook een, iemand die haar helpt om alle verzoeken te, te verwerken. En dan heb ik een operations manager, Simona. Zij heeft alles gebouwd van de app, van die uh, mensen, de uh, uh, binnenkant, de achterkant. Ja, the, ja. I don't know how to call it. Maar dat zijn wel mensen die je inhuurt, neem ik aan. Of heb jij echt mensen op de payroll staan? Nee. Nee, iedereen is uh, vaste freelancers, zeg maar. Maar die werken echt alleen maar voor, voor mij. Ben je nog met nieuwe klanten bezig om één op één dingen te doen? Zeg maar echt van die toonaangevende klanten? Ja, daar mag ik niets, niks over zeggen. Ik heb heel veel NDA's. Um, maar in wat voor een hoek dan van zoeken? Maar, maar in wat voor een hoek moeten we het dan zoeken? Uit um, de hotel en hospitality industry. Zitten daar, zulke, zitten daar zulke belangrijke mensen dat je niet mag zeggen? Ja. Hm. Hey, en heb je Mark Rutte al? Nee, en dat was ook de kop van de FD. Ik was in de FD persoonlijk, maar yeah. de deur staat altijd open. I have been waiting He didn't next call to you. the fax machine for a long time. <laughs> nee? nee, Maar hij heeft ook andere dingen te doen. Dat vind, mm. ik, dat vind ik ook belangrijker dan uh, zijn Engels natuurlijk. Hij moet een land uh, runnen. Mm. Maar um, um, als hij ooit tijd heeft... Mm. Ik will come to him gladly. Dus er zitten jonge mensen te kijken hè, naar 7D TV, ja. veel jonge mensen. Jeugd. en jeugd, <laughs> uh, is, is Wat ik leuk vind van deze tijd, er zijn heel veel mensen met ondernemersambities. Ja, goed. Uh, uh, Wat ik heel, heel tof vind. Wat zijn ondernemerstips? Die jij, als jij zo terugkijkt naar de afgelopen ja. 20 jaar... Hè? Wat ja. zijn nou tips die jij zou kunnen meegeven aan die ja. gasten? Nummer 1, voor mij, be the stupidest person in the room als je werkt met je team. Huur mensen in die veel beter in vaardigheden zijn die jij niet beheerst. Ja. Ik, ik, ik kan geen kaart lezen en ik wist dat het tijd was om hoop te zoeken... toen ik in één dag voor mezelf een workshop geboekt had in Leeuwarden en in Breda... met een drie kwartier tijdverschil. Ik dacht, oh, misschien is de afstand iets groter. Want ik weet niet waar Leeuwarden is. Ik weet, niet, ik weet niet waar dingen zijn. Dus met mijn team, die leven van Excel, die, kunnen, die, kunnen, die zijn zo goed in managen. En ik wil, ik wil dat niet leren. Mijn tijd is te kostbaar. Ik wil niet leren hoe ik een kan. Dus, dus delegeer Delegeren. Okay. En, en heel vaak nee zeggen. Iedere nee dat je zegt tegen iemand anders is een ja tegen jezelf. Ik zeg heel vaak ja tegen mezelf. I honor myself. Omdat ik maak beslissingen die goed resoneren bij mij. En um, ik durf vaak nee te zeggen tegen heel goed betaalde grote opdrachten, omdat het voelt niet, uh, ik voel het niet, ik voel het niet. Uh, mm. Ze zoeken echt een English teacher of iemand die met een standard boek wil werken, mm -hmm. maandag hoofdstuk 1, dinsdag hoofdstuk 2, that's not my thing. Je, een, een, wat is, kun je ook een tip of een les geven dat jij, uh, uh, veel jonge mensen zijn best onzeker? Mm -hmm. Zoekend. Snap. Dat laten ze op social niet zien. Weet je, die, die ja. spanning, dat is een thema. Dat, he, van... jammer dat ze dat niet laten zien. Ja, Als dat... we gewoon eerlijk zouden zijn: hier kamp ik mee. Mm -hmm. ik, ben, ik ben ook een mens. Mm -hmm. um, what a beautiful world it would be. Ja. Is er een Buffy die. Want ik. Jou niet zo goed, laten we eerlijk zijn. Ik kom je ze nu dan tegen en we vinden elkaar volgens mij heel leuk om yeah. ontmoeten. Really yeah, maar, I'll, I'll uh, yeah, nee, maar, ik ben jouw fan, maar yeah. uh, ik, ik, als ik ook, ik online zie, het is altijd yeah. nou ja, als, als ik jou saa, is energie, enthousiasme, Alltijd. humor, bla bla yeah. bla. bla. Yeah. Is er is er een andere Buffy ook die wel eens mm, weet ik veel die de gezinnen heeft of die chakra? Yeah, oh my god, of course. Ja, yeah? de best days zijn als ik om zeven uur in mijn pyjama mag zitten. Ik ben een soort een kind van negen jaar, als ik om zeven uur na eten, als ik mijn pyjama kan aandoen met mijn Albert Heijn badjas, ben ik de blijste grupp in de wereld, want dan hoef ik niet meer mensen te coachen. Ik, ik ben niet, I, I'm not my career, I have a fabulous career, but I'm also. ik ben ook een, een, een, een, een, een vrouw, ik ben ook een ja. moeder, ik ben ook een, een, een vriendin van hele geweldige mensen en mm. ik wil niet verdrinken in mijn werk, daarom heb ik ook Communication Nation gemaakt dat mensen krijgen mm. baffie in je broekje zoals iemand dat zei omdat ik in je telefoon zit that i did not make that up myself <laughs> um, maar je kunt veel dingen van mij leren zonder dat dat wij echt face-to-face uh, -face, uh, mm. op, op jouw kantoor moeten zitten ja. hoe lang blijf je werken wat is werk wat is werk uh, yeah. is dit werk Yeah. Dat kan ik uh, tot mijn 120 ste doen. Hmm. Wat is werk? But laten we er even over praten. Wat is werk? Is het iets... Alles wat ik doe is een, is een verlenging van mijn ziel. Is een verlenging van mijn leven. Yeah. Dus het voelt nooit als werk. Nee. Ik hou zoveel wat ik doe. En ik werk met mensen die zoveel houden van wat zij doen. Het is... Lucky bastards zijn we. Hè? We're so blessed. Amen. <laughs> yeah. Really. En dat beseffen we ook. En dat delen we ook. Wij durven ook... Successen te delen zonder schaamte, zonder vergelijking. Dat is ook iets voor de jonge ondernemers die kijken thuis. Hello. Um, don't compare. Mensen mm. vergelijken hunzelf. Mm. Met, mensen, ik krijg zoveel berichten met ik wil jouw carrière, ik wil jouw klantenlijst. Lijst, ik wil, um, maar ja, ik doe dit al. Mijn eerste Engelse sessie was in 86. Mm. So I am on chapter you know, 34 of my entrepreneurs book. Mm. Mijn hoofdstuk 1 was ook jouw hoofdstuk 1. Ja. Niet, verge niet vergelijken. Stay in your lane. Geniet van wat je doet. En, en, en geniet van de journey die, uh, die jij ervaart. Dat ja. is het. Wat is de URL eigenlijk van de Communication oh, Nation? Die hebben, die hebben we helemaal niet genoemd. <laughs> It's communication-nation.com Communication-nation.com yeah. yeah. Buffy, dank dat je mijn gast was. En heel ja. graag tot uh, over een paar jaar. Dat heel gauw. Hoog. Ja, dan spreken we oh. elkaar nog een keer. Dank je wel. Uh, dank je wel voor het kijken, uh, lieve mensen, naar deze video. Als je op YouTube zit en als je geluisterd hebt naar de podcast, uh, dank je wel voor het luisteren. Uh, alles over de Communication Nation, als je op YouTube zit, hieronder in de beschrijving. En trouwens ook op het podcastkanaal in de beschrijving heb ik het een en ander gezet, zodat je kan kijken uh, wanneer en waar je maar wil. Voor nu, dank je wel en heel graag tot een volgende keer. Hoi. You are so good at what you do. I could sit here for a month. You are so good. <laughs> It flees for bye. <laughs> oh Ronnie Moon in the photo <laughs>